Hoe vaak heb ik nou al niet geroepen dat ik echt iets moest gaan doen met die TGV? Hij zit nog niet in elkaar, maar de verlichting zit er alvast in. Welkom bij Pols Model Train Stuff. Eindelijk ben ik verder gegaan met mijn TGV. Normaal gesproken bestaat een TGV-set van Lima uit één motorwagen-dummy, één motorwagen met motor en twee tussenstukken erin. Maar ik heb. Niet hier bij de hand, maar uh, ergens uh, in de buurt. Uh, een paar van de tussenwagens. Nou, op het moment dat je een TCV maakt van 7 lang. Dan gaat dat niet goed met die motorwagen. Uh, dat, dat rijdt wel een beetje, maar een heuvel op en het is klaar. Dus een tijd geleden ben ik begonnen met het zoeken naar uh, uh, andere motorwagen. Zodat ik wat onderdelen kon ruilen. Inmiddels uh, heb ik... Twee TCV's, motorwagens en uh, dit is een van de twee uh, motoronderstellen. De andere uh, heb ik, waar zou ik die gelaten hebben, ergens in de buurt liggen. Beide hebben dus een uh, pannenkoekmotor. En uh, het moeilijkste van die TCV vond ik de verlichting. Er zit hiervoor een mooie verlichting, hierboven zit een mooie uh, verlichtingkapje. Maar um, om nou die verlichting ook uh, te gebruiken. Um, in een vorige video, ver ver verleden, kwam ik erachter dat de aansluitingen. of uh, uh, uh, uh, de, de, de verlichting hier zit kapjes op. En als je die kapjes eraf haalt, dan zijn ze precies groot genoeg voor een uh, glasvezeldraad. Um, even zien. Ik gebruik daarvoor een vrij dunne glasvezel en die glasvezel gaat daardoor heen en gaat daarna naar een constructie uh, waarbij twee leds op elkaar zitten. De glasvezels uitkomen op die leds. Eén is een witte led, de andere is een rode led. Of naast elkaar. Dus ze zitten aan elkaar gesoldeerd. Met lijm en tape zit de glasvezel op de led en die glasvezel gaat dan hierdoor naar buiten. En Het effect zag je net in de intro van het filmpje. Is dus dat je uh, kleine puntjes aan licht hebt. Um, ik kan even kijken. Ja. Nou, wat ik nu gedaan heb. Uh, is. Um, je ziet nu de witte lamp branden. Hier uh, voorop. Ik zal het even afdekken. Want die is heel erg fel. Kijk. Nou voor mij als ik hier zelf in kijk. Uh, ik zou de helderheid van de camera aan kunnen passen. Maar dat vind ik even wat te lastig uh, eerlijk gezegd. Ik zie twee puntjes die direct uh, licht uitstralen. Op de camera zie je mooi egaal. Maar in werkelijkheid zijn het ook echt die twee puntjes. Nu heb ik nog een, een derde led. En die heb ik hierboven in zitten. Die staat nu helemaal los. Schakelt uh, gewoon aan. Goed fel. Ik zit eraan te denken om misschien die vast te hangen. Aan, uh, aan een van de extra schakelgraden van de uh, decoder zodat je een soort van mislamp aan kunt zetten. Of misschien dat ik er nog een extra weerstand tussen zet. Die iets minder fel is. Maar dat zijn vrij makkelijke dingen. Um, dat is uh, de kabel die uh, ik hier heb. Een weerstand tussen zetten. Ja, Dat, dat komt nog als ik dat aan wil passen. Um, nu, doordat hij hier gewoon los ligt. En uh, schijnt hij ook de cabine in. Dus is meteen het cabine licht ook aan. Uh, je zou kunnen zeggen dat het uh, lekkage is van licht. Maar ik vind het... Uh, Erg handig als zo'n cabine verlicht is. Uh, even kijken voor rood. Ik zie even zien hoe dat eruit ziet op camera. Ik zie dat vrij duidelijk, maar op camera met dit licht zie je het eigenlijk helemaal niet. Kan ik er iets aan doen? Nee, ik kan er niets aan doen. Uh, rood licht is, het komt dus ook naar buiten toe. Op de binnenste uh, lampen, zoals ook in het echt. Uh, en zijn fel genoeg voor een sluit zijn, ziet er goed genoeg uit. Ik gebruik één weerstand voor beide, voor beide kleuren. Als ik die rood fel zou willen hebben, zou ik die weerstand eraf moeten halen en per kleur een weerstand erin doen. Maar ik vind het eigenlijk niet erg dat die niet heel fel is op dit moment. Nu, ik heb dus met een connector. Zodat ik als ik hem wil onderhouden de kap gewoon weg kan leggen. Die kunnen namelijk beschadigd raken. Hier hetzelfde, zelfde connector, ,zelfde opzet. Dat is voor de andere kap. Nou, voor de motorwagen. Ik heb nu vlug even... Um, kijken. hier heb ik de verbindingen naar de decoder. Ik draai hem nu niet op de rails. De decoder zit rechtstreeks op de motor gesoldeerd en er zit even een plugje aan. Dat is mijn testopstelling om te kijken of als ik zeg dat hij naar voren rijdt, dat dan ook de juiste lampen aangaan. Dit is het treinstel voor de voorkant. Voor de andere, dus de achterkant, zal dus de polarisatie van de motor omgedraaid moeten worden. Wat mij nu nog te doen staat is... Deze wielen... Zijn ontzettend ranzig. Die moeten echt schoon. Uh, moeten nog nagekeken worden. Ik heb niet het idee dat het helemaal uh, goed uh, dicht zit bijvoorbeeld. En uh, er is nog een klein beetje bekabeling te doen. Het uh, uh, tweede motorstel moet dus uh, nog doorgesmeerd worden, moet nog aan nagekeken worden, moet misschien de motor nog van gerepareerd worden. Dat zijn, uh, oh, dat zijn ook dingetjes, uh, niet heel spannend allemaal, maar wel heel handig om te doen nu die nog open ligt. Het gekke van deze draaistijl is dus dat het draaipunt vrij ver naar voren zit. En hier zijn de wielen. Even goed onthouden hoe ze erin moeten. Nou, die moeten echt schoongemaakt worden. Dat is een van de dingen. Um, ja, ik kan dat wel uh, in beeld gaan doen. Maar ik denk niet dat je daar een leuk filmpje van krijgt. Ik denk dat het veel leuker is om dadelijk het eindresultaat te zien. Als beide stellen... Uh, aan, ik zou ze aan elkaar kunnen koppelen... Als beide stellen in ieder geval kunnen rijden en hun uh, wielen schoongemaakt hebben, op de rails staan en samen heen en weer kunnen hobbelen, dus uh, dat zal waarschijnlijk uh, hierna volgen. Ik ga nu uh, de, uh, de boel afmaken en neem straks het volgende deel op. Oh ja. En natuurlijk heb ik gekeken of dat ik bij deze de pannenkoekmotor kon vervangen met een uh, heb ik hier eentje, met een uh, kleine motor. Zo eentje. Maar de, uh, de motor zit zo verweven in het onderstel en in het draaigedeelte dat uh, deze motoren zijn eigenlijk te dik, die vervangende En uh, komen niet op de goede plek uit. Het is een heel gedoe. Ik heb er naar gekeken, maar het is eigenlijk niet te doen. Dus dit wordt een gedigitaliseerde Lima met originele motoren. Dat is toch iets wat ik niet heel vaak doe. Hopelijk dadelijk. Uh, ofwel, uh, what went wrong? Op een mooie rijdende uh, Lima trein. In ieder geval twee motorwagens. Nummer 1, geen probleem, zit helemaal in elkaar. Verlichting zit erin, decoder zit erin en uh, in theorie werkt het. Um, nummer 2, motor doet het niet. Dus bij nummer 2 doet de motor het niet. Waarom de motor het niet doet, weet ik niet. Ik heb er maar uh, een decoder gehangen en een stroom opgezet en het enige wat eruit komt is gezoom. En uh, ik doe dit schroefje even off camera. In ieder geval het eerste stuk, het probleem is. Je kunt deze motoren bijna niet bekijken, um, je kunt ze niet uit de behuizing halen zonder het motorschild eraf te halen voor deze TCV's, dus dat doen we dan maar ook even. De frame hier van nummer 2 is al flink wat aan gelijmd. Het lijkt een paar keer gebroken geweest te zijn. Dus dat zijn al van die mooie voortekenen dat je hier misschien voorzichtig mee moet zijn. Ik heb er zelf hulpstukjes tussen gezet zodat het wat steviger is. Ik hoop niet dat dat de oorzaak is dat hij niet wil rijden. Om de motor eruit te krijgen moet eerst een schroef, of eigenlijk allebei de schroeven er helemaal uit en dat is een gedoe bij deze kom, kom, ja en dan zou ik hopelijk het schildpeet moeten kunnen pakken en dat ook niet. Ik ga eens kijken, nu dat de schroeven los zijn of dat hij wel wil rijden, het zou niet voor het eerst zijn dat dingen te strak zitten bij zo'n uh, lima. Nee, alleen gezoomd totdat de uh, stroom zo hoog wordt dat de decoder zegt nou dan gaan we dus even niet aan beginnen en uh, uh, dan de hele boel eigenlijk uh, lam ligt, Dus een noodstop uh, maakt in feite. Um, kan de kern wel lekker bewegen. Zo de motor is los. Ik heb hier de spoel in mijn hand en um Die is op wat veiligheid na eigenlijk eh, prima. Koolborstels zijn prima. En het loopwerk. Het voelt ook wel oké okay aan. Als dus de spoel erin gaat. Geen probleem. En nu eens kijken wat er gebeurt als de ring erin gaat. Ik denk dat ik het al zie. die troep in die ring nou dan uh, kan het goed zijn dat de zijkanten van de van die uh, die, die die motor uh, van deze deze dingen tegen de ring aan zitten te drukken en dan gaat het ook nergens heen dus Zo. kom op ja, het gaat Stroever, maar het gaat stroeven, maar uh, niet buitenproportioneel stroef. Het schild. Zet ik er weer op. Kijk, natuurlijk gaat zo'n motor stroeven als je er uh, als je hem in die magneet zet, um, er gaat nu. Stroom lopen en die, moet, die, die, die stroom moet omgezet worden in warmte. Want een motor zonder stroom erop die je gaat draaien is een dynamo. Dan draai je die motor, dan gaat er stroom lopen. Die stroom kan nergens heen. Uh, werd van behoud van energie stelt dat er wel iets mee moet gebeuren. Dus er moet iets opwarmen en dat kost even wat uh, uh, moeite. Dus loopt iets zwaarder. Uh, dan weet ik niet wat er ook weer gebeurde als hij onder belasting staat. Maar je merkt dus dat als je alleen maar dat binnenste gedeelte hebt en je draait eraan. Is er is niks aan de hand. Doe je er een magneet omheen, dan is hij een stuk stroever. Nu dat hij aan elkaar zit, merk ik: ik kan aan de wielen draaien en hij, hij rolt een beetje door, niks mis mee. Dus koolborstel 1, koolborstel 2, veer, veer op de schroevendraaier, draaien, schroeven draaien op de koolborstel, koolborstel in het gaatje. Ja, daar halen we zo je veer in, de, in het gat. 4 indrukken, pin erop, zo. Oké, okay, decoder. Nee, hetzelfde effect. Hij zoomt. Hij probeert hem te laten draaien. Ook als ik hem zelf help... Hij lijkt wat heen en weer te bullen. Hm. Ik ga hem loshalen. En ik ga er gewoon even. Eh, ik ga er gewoon direct stroom op zetten. Misschien heb ik hier wel gewoon een foutje gemaakt met de decoder. Dan zit ik er gewoon hele rare stroom op te zetten. En denk die motor, whatever. Zo, los, los. Zelfde gedrag. Dat is niet zo mooi. Dat betekent dat er een defect zit in de motor. Vandaar dat die zo goedkoop was, denk ik. Ik ga uitzoeken wat dit is. Um, zodra als ik het weet, start ik de opname weer. En uh, vertel ik wat het was. Of... Als ik er niet achter kom wat ik heb vervangen om het aan de gang te krijgen. Oké, okay, probleem gevonden. Hij loopt nu. Ja, nou, ja, ik heb heel veel dingen losgehaald. Ik heb, uh, goed. Wat heb ik gedaan? Ik heb de koolborstels vervangen. Maakt er niks uit. Ik heb de rotor, dit deel, vervangen. Maakte niks uit ik heb de magnetenring vervangen maakte er niks uit ik heb mijn tandwielen losgehaald Maakte er niks uit en toen zag ik dat dit uitstulpsel aan de bovenkant zat terwijl dat mijn koolborstels zo dus deze zo neemt hier contact maakte doordat dit een ring is met hier de noord en en zuidpool uh, als dan hier in je koolborstels zitten, gaat hij geen slag maken. En omdat hij geen slag maakt, gaat hij alleen maar stroom geleiden tussen de kabels, tussen de draden. Hier en wordt hij alleen maar heel erg warm. Ik zag een klein gaatje aan de zijkant zitten. Kwart slag gedraaid. Werken. En hier zijn ze dan bij de motorwagens: dit is nummer 1. En dit is nummer 2. Het spoor is heel vies. Ik kan ze een beetje laten rijden. Ik weet niet of dat te zien was. Ja. Ze, willen in ieder geval... oh. ze willen in ieder geval allebei dezelfde kant op. En uh, De verlichting klopt. De uh, andere kant op zet. Oh, dit is niet handig om dat te doen met deze camera in mijn hand. Voorwoord zo, dan zie je hier de verlichting van deze voorkant. Dus dat betekent, uh, het is gelukt. Um, ik heb uh, de twee TCV's. Even kijken of ik het beeldscherm kan krijgen. Ja, de twee TCV's hier. En uh, even kijken, ik heb hier twee tussenstellen. En daar bovenop ergens No. 3. Zo, deze kan ik dus nu alle drie aan elkaar, sorry alle zeven aan elkaar maken en als complete set laten rijden. Vlichting en alles zit erin. Ik Ben er super blij mee. Ik Ga de hele film monteren eh, zodat jullie dit ook kunnen zien online. Um, bedankt voor het kijken, subscribe en like en uh, tot een volgende keer bij een volgend project.